Vandaag wil ik het met jullie hebben over wow-wimpers. Hoe krijg je eigenlijk echt de meest fantastische wimpers? En um, ja, het is eigenlijk wel een heel grappig onderwerp. Want wimpers zijn heel bepalend voor je look, voor je ogen, je oogopslag. En um, ik wil jullie graag gewoon wat tips meegeven hoe je echt de meest fantastische wimpers kunt creëren, eigenlijk. En um, ik wil beginnen met de keuze van de mascara. Want dat kan echt heel bepalend zijn voor je wimpers. Je hebt wel eens dat je voor het grap staat en dat je denkt: Jee, maar wat moet ik nu? Wat voor mascara moet ik hieruit kiezen? Er zijn er zoveel op de markt. En ja, ik heb het zelf ook dat bepaalde mascara's misschien voor anderen werken. kwamen vriendin naar je toe en zeggen: Oh, je moet deze mascara proberen. Ik had het, geloof ik, toen ik in de tweede klas zat een keer en uh, kwam een vriendin naar me toe en toen waren die kan mascaratjes, die kwamen eigenlijk net pas in. En ze kwam naar me toe en zei zo, oh Lot, je moet deze mascara proberen, want het is echt fantastisch. En ik kocht die mascara en ik vond er helemaal niks aan. Het werkte echt totaal niet voor mijn wimpers. Dus ik koop tegenwoordig ook nooit meer van die kam mascara's. Dus echt, ja, het past gewoon niet. Het werkt niet, het brengt niet fijn aan voor mij. Dus het is heel persoonlijk eigenlijk, welke mascara voor jou kan werken. En ik heb er echt al zoveel uit geprobeerd. Um, ik zal er gewoon een paar met jullie doornemen, zowel budget als wat duurder. En die voor mij heel erg fijn zijn, maar ook bijvoorbeeld die ik helemaal niet fijn vond. Want daar heb ik ook nog wel een aantal van. Dus we beginnen allereerst. En dat is uh, waar ik ook net een review over heb gedaan. Uh, deze van Catrice. Die brengt echt heel makkelijk aan. Het is de Jet Lash Speed Volume Mascara Ultra Black. En je hebt hem ook in waterproof. En speciaal voor uh, gekrulde wimpers. En deze moet gewoon... Uh, ja, die gaat voor speed. Dus je kunt hem lekker snel aanbrengen. Uh, het borsteltje is heel fijn. Hij is wat smaller. En hij loopt mooi in een puntje uit. Dus je kunt echt in de kleinste hoekjes kun je je wimpers um, eigenlijk ook um, van een laagje mascara voorzien. En um, ja, ik vind hem echt super fijn. Hij geeft niet echt wauw wimpers, maar hij brengt wel echt super mooi aan. En um, ja, je moet ook wat meerdere laagjes te, uh, achter elkaar aanbrengen. En ik vind het niet erg. Ik breng altijd iets van drie of vier lagen mascara aan, omdat ik echt van die lekkere dikke wimpers wil. Maar um, ja, het is gewoon een hele fijne mascara. Je brengt hem lekker makkelijk en vlug aan. Dus echt ideaal, goede aanrader. En wat ik ook heb gebruikt was Get Big Lashes van Essence. En die ziet er zo uit. En ik moet zeggen, deze is ook heel erg fijn. Die zet net wat dikker aan dan die van Catrice. Maar um, omdat het borsteltje, ja, hij is vrij dik. Dus je kunt niet makkelijk in hoekjes komen. En ik had ook echt altijd dat je, zeg maar, je oogleden na moest reinigen. Omdat er dan allemaal mascara zit door die grote borstel. Dus een grotere borstel is niet altijd even fijn. Maar um, hij zit wel lekker dik aan. Dus ook wel een aanrader. Um, welke ik ook echt super fijn vind, is Less Fusion van XXL van uh, Fusion Beauty. En um, dit is eigenlijk ook een dikke borstel. Oh, hij ziet er niet zo mooi uit. Maar het is ook een mooie dikke borstel, maar die loopt meer uit in een puntje. Dus hij zet zo ze wel lekker dik aan, als dat je in de hoekjes kunt komen. Deze is wel iets duurder. Die moet je bij Douglas kopen, maar is echt ook zo'n wauw-mascara. Wow, um, Um, ik heb ook wel mascara's die ik helemaal niet fijn vond. En dat is bijvoorbeeld deze van Essence, de Lash Curler. En er zat zo'n heel leuk um, draai ding aan. En ik vond het heel grappig. Ik dacht, waar zou het voor zijn? Nou, nou ik gebruik hem helemaal niet. En het borsteltje is vrij recht. En niet hele lange haartjes en het loopt in een spiraaltje. Maar deze mascara vond ik juist helemaal niet fijn. Bracht niet lekker dik aan. Mijn wimpers gingen er niet van krullen. Ik vond dit uh, draaibare handvat ook helemaal niet fijn. Werkte helemaal niet goed. Dus um, ja, dat was echt een miskoop. En we hebben natuurlijk ook nog waterproof mascara's. En waterproof mascara's zijn heel anders dan normale mascara's qua substantie. Ze voelen heel anders aan op je wimpers. En ze blijven natuurlijk veel beter zitten. Um, ik ben heel erg tevreden met, met Stays No Matter What van Essence. Het is echt een fel groene ja, verpakking. Niet echt aantrekkelijk, maar dat maakt niet uit. Want hij werkt echt fantastisch en hij zet er lekker dik aan. Niet een heel groot borsteltje, loopt ietsje rond. Niet echt in een puntje, maar brengt makkelijk aan en hij blijft echt de hele dag zitten. Je moet wel een hele goede make-up remover hebben. Om hem weer ervan af te halen. Als je trouwens een goede make-up remover zoekt voor waterproof mascara, dan moet je gewoon zo'n schut-emulsie kopen. Je kunt ze van L'Oreal kopen, maar je kunt ze ook wat duurder, bijvoorbeeld van Lancome. Heel erg fijn. En dat zo'n emulsie bestaat uit twee delen: een wat lichtere blauw, een wat donkerder blauw of blauw en wit. Meestal heeft het die kleuren. En die moet je dan door elkaar schudden. En dat versterkt elkaar en daarna breng je op een watje aan en dan komt je waterproefmascara mascara echt er super makkelijk vanaf. Want het is gewoon zonde als je echt moet zitten wrijven en zo, want het gaat echt ten koste van je wimpers. Dat is gewoon heel erg zonde. Um, wat nog meer een hele fijne mascara is, en dat is van Lancome, en dat is Hypnose Dolls Eyes. En dat is iets anders dan de Hypnose Drama. Deze is ook van de, kun je bij de Douglas kopen, ook iets ja, iets duurder. Maar die loopt heel mooi in een puntje uit. En die loopt daarna iets breder. En hier wordt ook echt verzot op. Je krijgt ook echt van die, ja, van die poppenoogjes ervan. Ik weet niet precies hoe het komt. Maar hij bracht super fijn aan. En hij separeerde je wimpers ook nog eens heel goed. Dus dat is ook een aanrader. Um, even kijken, welke heb ik nog meer um, van Rimmel. Deze is trouwens ook echt super fijn. Max Volume Flash Mascara. Kun je bij de kruid van kopen. Ik heb de 003 Ultra Black en um, ja, het is een beetje een oneven borsteltje. De haartjes lopen heel grappig. Ik mm, kan het niet echt uitleggen. Maar hij is zeg maar. Ja, ik kan niet echt laten zien op camera. Ik, ik weet niet of ik dit moet zeggen. Maar hij was echt super fijn. Ook echt wauw wimpers. Eigenlijk met één laagje al en niet eens zo duur. Rimmel is niet natuurlijk een van de duurste merken. En leuk roze flacon. Dus dat is ook mooi. Um, er zijn ook mascaras waar ik echt helemaal niet mee over weg kan. En um, deze van Chanel was echt een miskoop. Ik kan hier gewoon echt niet mee. En dit is Inimitable Intense mascara nummer 10. En um, hier had ik echt heel erg spijt van. En dit is een siliconenborsteltje. En siliconenborsteltjes werken gewoon voor mijn wimpers niet. Het, uh, het zette helemaal niet mooi dik aan. En als je dan zeg maar een laagje had aangebracht. en um, daarna wilde je nog een laagje aanbrengen. dan haalde dat laagje weer, dat andere laagje eraf of zo. Ja, ik weet niet. Het voelde helemaal niet fijn. En dat um, was echt een miskoop Zonde. Maar ze hebben ook een andere van Chanel. En daar heb ik eigenlijk alleen een testertje van. Want ik wilde eigenlijk niet meteen weer een andere mascara kopen. Maar deze, dit is ook een silicone borstel. maar deze werkt echt zoveel fijner. Dit is, um, even kijken, Sublime de Chanel. Zo fijn en brengt super fijn aan. Ik moet hier nog de grotere versie van kopen, want dat was echt fantastisch. Heel mooi. En um, er zijn natuurlijk ook hulpmiddeltjes om je wimpers te verlengen. En ik heb er al een paar laten zien in de vorige filmpjes. Zo kun je bijvoorbeeld eerst een base aanbrengen. Wat de haartjes extra goed separeert en een extra laagje geeft. Werkt heel fijn deze van Essence Lash Base. Echt een aanrader. Wat je ook kunt doen, dat zijn van die fiber mascara's. En dat komt steeds meer in. In Nederland ben ik heel erg blij om. Want het was eerst echt iets wat alleen in Azië eigenlijk werd gebruikt. Maar nu wordt het steeds meer bekend in Europa en daar ben ik echt super blij mee. En dat is deze bijvoorbeeld Lash Boost van Catrice. Um, dit is wel een product waarmee je moet leren werken. Want het gaat niet in één keer goed. Ik moest, echt, ja, ik, ik moest echt even inkomen en weten hoe het voor mij het fijnst was om dit aan te brengen. Maar je brengt dus eerst je eigen mascara aan. Daarna breng je deze Lash Boost, die fibers breng je aan op je op je wimpers plakken eigenlijk aan de mascara die er al op zit. En daarna breng je er nog een laagje mascara overheen aan. En dan krijg je echt wauw wimpers. Echt uh, fantastisch. Heel erg mooi. Nu wil ik het eigenlijk hebben over hoe je mascara aanbrengt. Want er zijn best wel verschillende manieren om mascara aan te brengen. Iedereen kent natuurlijk gewoon... Um, ik zal even deze pakken van Catrice. Dat je gewoon je mascara borstel langs je wimpers beweegt. Vanaf onderaf zo omhoog. En dat is mooi. Want je duwt je wimpers Omhoog. En dus je geeft ze ook extra volume. En zelfs een klein beetje krul als je er goed tegen aandoet. Ik ben niet echt van, de, um, van die krul. Um, hoe noem je dat? Van die krulschaartjes. Die krulwimperkrullers. Die je zo om je wimpers heen kunt um, vouwen. En dan krult het je wimpers. Want het is echt best wel slecht voor je wimpers. Maar um, je kunt ook gewoon heel erg mooie krul uh, met de mascara bereiken. Door gewoon het. Het einde van de wimpers te pakken en gewoon naar, eigenlijk naar je hoofd toe te duwen, meer naar achter te duwen. En zo kun je echt zelf de meest fantastische krul zelf ontwikkelen zonder dat je daar een extra tool voor nodig hebt. Um, ik weet nog dat ik uh, Hollandse -like Xopman aan het kijken was. en Was dat Thijs Willekes of zo? Ja, Of was het iets anders? Modepolitie? Nou, zoiets dergelijks. <laughs> Programma of RTL. En um, Thijs wil ik het zeggen van ja, um, jullie meiden, jullie doen altijd zo vaak je mascara borstel bewegen langs je wimpers. Maar je, wat je gewoon moet doen, wat hij zei, is dat je hem zichtzachtend zo omhoog haalt. En dat je dan niet um, zo vaak ja, op en neer hoeft te gaan, zeg maar. Dus ik heb het geprobeerd. Het is alweer een paar jaar geleden hoor dat ik dit hoorde. So jaar geleden of zo. Maar ik heb het geprobeerd en ik heb daar zocht dus gewoon niet het geduld voor. En voor mij werkt het ook niet echt heel erg fijn. Dus ja, die tip kun je zelf proberen. Maar ik vond het eigenlijk niet, uh, niet echt ideaal. Wat wel een goede tip is, en dat vind ik echt zelf heel erg fijn, dat doe ik uit mezelf. Ik weet eigenlijk niet hoe ik erbij ben gekomen, maar dat uh, is gewoon vanzelf gegaan. Uh, je brengt niet alleen de mascara zo van onder naar boven aan. En dan van onderaf, zeg maar, vanaf deze kant van je wimpers. Maar ook vanaf bovenkant, vanaf hier. Dus je gaat echt op je wimpers staan. Aan de kant van je hoofd, zeg maar. En dan doe je ze ook nog van, van die kant, um, uh, breng je de mascara aan. En dat is echt zo fijn. Want uh, de mascara komt dus niet alleen vanaf deze kant zo. Maar ook vanaf de andere kant. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg, want het is best wel lastig. En dat kun je natuurlijk ook onderin doen. Als je ze maar, zo, gewoon zo je mascara aanbrengt. Dat je zeg maar onder de wimpers gaat staan. Dus de wimpers zijn nu op mijn mascara borsteltje. En dat je ze zo van onderaf eigenlijk um, de mascara aanbrengt. En dan krijg je echt nog beter dekkende wimpers. En zoals jullie zien, als je nou het verschil kijkt tussen dit oog en dit oog, is dit al echt veel heftiger. Dus dat ga ik ook even hier doen. En dit kun je trouwens niet met zo'n grote mascara borstel doen. Want en dan krijg je dus echt allemaal mascara tegen ja, je huid, echt onder je wimpers. En zeker als je wat langere wimpers hebt, dan um, heb je daar sneller last van. Um, er zijn natuurlijk verschillende soorten mascaras, zoals die kammetjes. Ik denk dat als je heel veel haartjes hebt, maar je hebt niet per se um, echt hele lange wimpers, dat dan zo'n kammetje echt heel fijn voor je kan zijn. Ook zo'n siliconen borsteltje, dat kan dan echt, ja... Ja, super, super ideaal zijn, omdat het lekker, ja, het, het zet wat steviger je wimpers aan. Maar omdat je uh, zoveel haartjes hebt, um, ja... Vult het makkelijker op. Want ik heb bijvoorbeeld wat minder haartjes, maar vrij lang. En dan werkt zo'n kammetje helemaal niet. Want ik heb gewoon echt ja, zo'n volle borstel nodig. Zeg maar, om mijn wimpers echt zo'n wauw effect te geven. Maar um, zo'n kammetje kan denk ik wel echt ideaal zijn als je echt heel veel haartjes hebt. En ze zijn gewoon niet zo heel erg lang. Dan werkt dit wel fijn. Hetzelfde met zo'n siliconenborsteltje. Nou zit er echt heel veel verschil tussen de kwaliteit van die siliconenborsteltjes. Dus, dus bijvoorbeeld die van Chanel. Die ene vond ik heel erg fijn. Maar die andere juist weer helemaal niet. En dat is heel verschillend. En ik vind het gewoon heel erg fijn als een uh, mascara borstel gewoon heel smal afloopt. Zodat je echt helemaal in de binnenste hoekjes van je ogen kunt komen. Dat is eigenlijk het meest, vind ik, voor mij het meest ideaal. Want ik had ook deze van Dior. En dat is Dior Show Extase. En die loopt eigenlijk een beetje, ja, bobbelig. Maar hiermee kun je dus niet heel makkelijk in je hoekjes komen. Omdat die vrij dik is aan het uiteinde. Dus dat werkt voor mij niet heel erg fijn. Dan moet ik zeggen die van Dior Show. Deze. Blackout. Oh, dat was weer een andere editie. Die liep wel iets smaller uit. Die was trouwens heel erg fijn. Maar je hebt ook die Dior Show backstage ofzo. Ik weet niet meer precies. En die zijn echt huge die borstels. En ja, dat vond ik juist weer helemaal niet fijn werken. Dus het is gewoon heel erg... Um, persoonlijk. En wat als laatste ik jullie nog wil meegeven. Dat is echt een heel bijzonder product. Ik heb alleen de tester ervan. Want ik durfde hem niet aanschaffen omdat hij vrij prijzig is. En dat is de Lash de Stimulash Fusion. Lash Enchancing Lengthening Mascara. En dat is dus ook zo'n uh, siliconenbrotseltje, wat voor mij niet heel prima werkt. Maar hier zit ook een serum bij en dat zou je wimpers moeten laten groeien. Dus dat is eigenlijk een soort 2-in-1 en daar ben ik heel benieuwd naar. Ik weet niet echt dat echte serum, want je kunt ze ook los van elkaar kopen. En een mascara en het serum apart en dat serum moet je dan s'avonds aanbrengen. Als gewoon een soort, ja, het is gewoon een soort eyeliner kwastje, maar dan met een doorzichtige substantie. En um, dat is echt 100 euro of zo dat uh, serum. En daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik zou het heel graag willen testen. Maar het is natuurlijk best wel een uitgave en zeker als het daarna blijkt dat het niet werkt. Op deze lijn van Catrice, van de Lash Boost lijn, hebben ze ook een serum uitgebracht... ...wat je wimpers moet laten groeien en langer moet laten worden. Um, maar het was wel op de site, in de kleine lettertjes. Niet zo heel mooi om te lezen, maar daar stond van 20% of zo, iets van 20% zag echt dat de wimpers langer werden van het serum. Maar dan denk ik: van ja, wat is dan met die overige 80% gebeurd? Nou ja, wat er zeiden. Uh, dit waren eigenlijk mijn tips voor wow lashes. En ja, wat langere wimpers. En gewoon dat gevoel dat als je je ogen openslaat. Dat dan gewoon echt zo'n windvlaar ontstaat. <laughs> dat hoop ik altijd. Maar um, ik hoop dat je iets aan hebt gehad. En dat je het leuk vond om te kijken. En um, abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je kunt me natuurlijk ook altijd volgen op Instagram. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. <laughs>